Hoi, ik ben Rikst en ik ga jullie wat vertellen over mijn bacheloropleiding aan Turk University, Organisatie en Managementwetenschappen. Tijdens deze opleiding leer je alles over het inrichten, sturen en veranderen van organisaties vanuit een menselijk perspectief. Wat deze opleiding zo leuk maakt, is de multidisciplinaire insteek. Je kijkt vanuit drie perspectieven naar organisaties: sociologisch, economisch, ...en psychologisch. Organisaties bestaan uit mensen. En organisatie en managementwetenschappen is daarom primair mensenwerk. Zo is er veel aandacht voor sociale relaties en processen binnen en tussen organisaties. Je houdt je bezig met complexe vraagstukken over organisatieverandering, samenwerking, efficiëntie en creativiteit van medewerkers. In het eerste jaar verken je de basisdisciplines van organisaties sociologie, psychologie en economie. Ook leer je hoe bedrijven en organisaties precies werken. In het tweede jaar verdiep je in enkele specifieke onderwerpen die te maken hebben met organisatie en managementwetenschappen. Zoals innovatie en projectmanagement. Ook leer je hoe netwerken van organisaties werken en om vanuit verschillende invalshoeken naar organisaties te kijken. In het derde jaar ligt de nadruk op het integreren van alle stof uit voorgaande jaren. Je voert zelfstandig onderzoek uit in kleine groepjes en je schrijft je bachelorscriptie. Naast hoor- en werkcolleges heb je groepsopdrachten en krijg je les, onder andere in de vorm van serious gaming. Daarnaast heb je in het derde jaar veel vrije keusruimte, onder andere in de vorm van een minor en het volgen van vakken aan andere opleidingen. Ook is er in het derde jaar de mogelijkheid om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Als afgestudeerde organisatiewetenschapper ben je deskundige in het gebied van het oplossen van complexe vraagstukken binnen organisaties. Je kan nu aan de slag gaan als adviseur of als consultant of projectleider. Dit kan je doen bij bedrijven, maar ook bij non-profit organisaties of publieke instellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dus, lijkt het jou leuk om alles te leren over hoe mensen werken, hoe mensen samenwerken en hoe organisaties werken... Dan is de opleiding Organisatie en Management Wetenschappen aan Tilburg University misschien wel wat voor jou.